Een hele goede zondagmorgen lieve YouTube-kijkers van De Stofjes en mijn zondagpraat. Weer lekker gelopen in het bos, zoals gewoonlijk. Vier rondjes, ging lekker. Uh, ja, weer vroeg. Alleen nu uh, niet om te gaan trainen bij uh, Juliana. ...maar onze allereerste competitiewedstrijd. We waren dan weer zo vroeg. Want de hoofdklasse spelen meestal s middags. Klopt, echter. Wij moeten naar ons Zuid-Limburg. Daar gaan we mee heen. Bestrijdje spelen vanmiddag om twee uur. of drie, twee uur. Maar uh, ja, vanmorgens vroeg we eerst verzamelen. Dan even een uh, broodje eten, soepje erbij, wedstrijdbespreking, met z'n allen in de bus en dan uh, ap. Ab -ab. Nou lekker, vier rondjes, heerlijk. Ik had net even gekeken, Dat komt mijn, uh, ik had mijn, uh, mijn loopgemiddel iets aangepast, temp iets, uh, iets laten, laten zakken. Ik zal nu uh, gemiddeld rond uh, 6 minuut 15, volgens mij. Uh, gemiddeld op, uh, op een kilometer. Dus <coughs> op zich uh, nog helemaal uh, niet zo slecht. Maar wel vier rondjes. Ik zal nog twijfelen met drie rondjes in verband met de tijd naar, uh, om naar aan te gaan. Maar ik denk van, uh, nee, ik doe het. Vier rondjes, lekker. Vraagst, gisteren. Uh, Scooter hebben verkocht. Nou, we hadden van de week vorige week we een andere auto gekocht. En nou hebben we de, onze eigen auto die heb ik te kopen staan op de marktplaats. Ik heb ook al berichten gehad van mensen die willen komen kijken morgen. Dus wie weet. Ik hoop dat ik hem dan toch wel snel verkocht krijg. Zoals ik al zei, gisteren al een scooter verkocht. Vrijdag op marktplaats is dat gisteren al verkocht. Dan heb ik nog een andere scooter, erop staat een Retro Scooter. Daar is ook op gereageerd. Iemand die iemand nu wel heel erg veel vragen. stelt iedere keer. Maar goed, dat geeft niet. Daarvoor zat ik hem ook te koop. En dan de auto. Dus ik hoop dat ik, dat ik van de week ook de auto verkocht heb. Dan dan heb ik weer drie items minder in de schuur staan en, uh, en op de weg. Dus ja, laten we hopen dat dat uh, snel gebeurt. Nou, alweer bijna thuis. Uh, voor de rest, weinig spannende dingen. De vloer uh, komen ze leggen. Uh, 27 september, de uh, verjaardag van Fabienne. Mijn uh, andere stofjes met krediet. Maakt niet uit. Uh, ja, kijk, ik zal er een dag vrij voor moeten nemen. Uh, in de hoop dat uh, dit nou uh, wel uh, goed gaat. Dus ik ben benieuwd. Ik ben, uh, ben echt benieuwd hoe dat gaat, uh, gaat worden. Ik vind het jammer dat het allemaal zo lang duurt dat ik er weer, toch weer een vrije dag voor moet uh, opnemen. Ik had al eens uh, een beetje. Uh, Dus we hadden nu de tijd van de monteur afgestemd op, op het leveren in plaats van eerst leveren en dan de monteur afstemmen. Dus ja, rust gedaan, bewust even omgedraaid. Dus nou ja, dat. Ik ben nog maar thuis, dus ga ik daar even lekker snel douchen. En dan uh, gaan we weer naar. Groes, uh, naar Malden. <tries> oh ja, en morgen ga ik weer beginnen met werken. Ook weer nice aan de ene kant. Aan de andere kant uh, vind ik het jammer. Dat ik, uh, ik mee me werk, want ik had nog zoveel uh, liggen om, uh, om nog te editen. Maar goed, dan moet ik dat maar een half uur doen. Dus, goed. Uh, en deze is ik in ieder geval fijne dag. Um, of ja, fijne dag. Deze de, komt waarschijnlijk vanavond pas op, uh, op dingen. Dus, ik zeg in ieder geval uh, bedankt voor het kijken. Ben uh, je meer van deze zien, uh, in ieder geval een blauw duimpje omhoog. En uh, de, uh, bla bla. even abonneren op dit kanaal. Dat komt helemaal goed. En dan uh, ga ik gewoon door. Iedere zondagmorgen, zondagpraatje, ongezineerd, uh, onbewerkt. Uh, heb ik gemerkt, ik heb al comments gekregen. Het schijnt dat ik vorige week heb gezegd, uh, beste YouTube kijkers. Of uh, beste Facebook kijkers. Bob, dus is YouTube. Dus, uh, maar goed, uh, neem, weg, uh, neem weg dat er, dat er gekeken wordt, dat er reacties gegeven worden. En dat vind ik prettig. Daar doe ik het voor. Dus, uh, nogmaals. Hartelijk dank. Fijne YouTube kijkers. Nogmaals, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. dan uh, komt het helemaal goed. Ciao.